Uh, Goedemorgen Bram, uh, we staan hier op het plein, uh, jullie zijn hier met Groningers uh, aangekomen. Uh, hoe gaat het? Ja, best. We zijn hier zo'n rond 6 uur en we hebben uh, het kamer opgebouwd. En, en zoals je ziet is het een uh, bont uh, uh, schouwspel. En, uh, er zijn al uh, diverse mensen die hebben zich ingeschreven als uh, vluchteling. En, ja. en, en niet van de mensen die bij ons en met ons mee zijn gekomen. Die zijn hier werkelijk naartoe gekomen en hebben zich ingeschreven. Dus dus je krijgt steun vanuit ja, de... ja, Maar ook vanuit Groningen zijn er al mensen geweest. Oké. Okay. Dus, uh, die, die hebben voor de rest de andere bezigheden. Maar die okay. hebben wel hun steun betuigd. Hier. Ja. En dat is wel uh, verwarmd. En uh, wat willen jullie overbrengen vandaag? Uh, onze ellende. Dat ellende, en dat spreekt een tientenkamp wel uh, uit. We zijn uh, gewoon vluchtelingen uh, vanuit Groningen. Ik bedoel, er gebeurt voor ons helemaal niks daar. Er is niemand die wat voor ons doet. Nou, ik had net een discussie met meneer Sinot van d 66 En die, die meent dat hij alles weet van de, van de, van de gaatwinningsdossier. En hij weet helemaal niks. Heel eenzijdig. Ja, wat bedoel je met eenzijdig? Hij, uh, hij weet, weet het verhaal van, uh, van, van Wiebes, hij weet het verhaal van, van Kampdeels. En, maar hij weet niet het verhaal van de Groningen-bodembeweging of, of, of van de Groningen zelf die in de ellende zit. En, ja. en hij roept wel, jij ja, kan familie in Groningen want maar ja, dat zijn van die loze woorden, daar heb ik niet aan. Ja, voel je gesteund door de politiek? Of? Nee, hey, ik heb nog net uitgelegd dat uh, mijn, mijn uh, vertrouwen in de politiek echt tot nul is gedaald hoor. En dat is uh, bijna van links tot rechts. Ik bedoel, dat is niemand die wat voor ons voedde hier. Oké, okay, uh, uh, ja, hoe verwacht je ook voor de toekomst? Uh, zelf zelf, zelf uh, elke keer maar weer actie gaan en, uh, en, en, en, en, en dingen bedenken om, om, om toch maar, uh, de druk op de keten te houden. Want als het van de politiek moet hebben, dan is het afgelopen. Oké, okay, nou heel veel succes. Dank je wel. Hey,